Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5LSPD voor en vandaag ga ik jullie meenemen op deze eerste kerstdag. Um, voor uh, de mensen die mij al een tijdje volgen, een aantal jaren moet ik dan bijna zeggen is dat uh, de dag van een special. Denk ik zo, als ik even terugdenk, dan kan ik me de afgelopen jaren wel herinneren dat ik altijd op deze plek bij dit bureau stond. Met wat voertuigen achter mij. En uh, ja, wat is er veel veranderd in die jaren. Uh, Uiteraard meer abonnees, maar ook voor mij uh, minder video's. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar goed, daar gaan we vandaag allemaal niet te veel over hebben. Wat ik het wel over ga hebben is... Uh, de auto's waarmee ik ga rijden, maar ook het uniform wat ik aan heb. Want zoals je ziet heb ik wel een beenholster, die had ik al. Uh, maar die is nieuw. De koppel vooral, die is nieuw en die vind ik echt heel vet. Uh, dat is uh, pepperspray, wapenstok, ja een pasje natuurlijk, dat je ook wel van de politie bent. Extra holster, uh, extra uh, patroon, sorry. Uh, portofoon, zaklampie, handschoentjes, sleuteltjes van de boeien en de boeien zelf. Deze is allemaal gemaakt door, uh, ja, het team, hoe noemen ze, ze noemen zichzelf allemaal heel heel veel. Uh, het is EUPNL. Een redelijk makkelijke naam, maar of ze eerder. Er zijn heel veel verschillende namen allemaal. Maar dit is van EUPNL, linkje daarvan uiteraard in de beschrijving. Er zit zelfs een polo, uh, korte mouwen, polo lange mouwen, een broek, schoenen en een uh, steekwerend vest bij. Ze zijn ook bezig met veel meer dingen, maar die heb ik er allemaal niet in gezet. Uh, omdat ik het op dit moment prima vind met deze en toen ik het probeerde te crashen mijn game. Maar dat ligt aan mij, uh, dat ligt niet aan uh, de mod. We nou gaan ja, op pad met de welbekende Audi A6 Sif, ook wel genoemd snel interventievoertuig. Uh, die is gemaakt door ministerie van Mods, helaas niet meer te krijgen. Deze vette Vito met de normale pitjes, gemaakt door Heumods, uh, dik interieur ook. Er zit zelfs een rollenbank installatie bij. Als je die op uh, een bepaalde manier naar buiten laat komen, zou je een rollenbank mee kunnen opstellen. Maar een LSP de VAR hebt er weinig aan. En deze Mercedes A-klasse. Door jullie al een tijdje geleden aangevraagd massaal uh, door de kijkers van mijn uh, uh, of door mijn volgers op Instagram en nu ga ik hem dan gebruiken. Al deze drie of deze drie voertuigen komen eigenlijk aan bod in deze video en die video gaat dus ongeveer laat ik zeggen ja tot, tot we niks in hebben drie kwartier tot een uur uh, denk ik toch wel zijn. Uh, ik wil dan natuurlijk wel even benoemen dat ik jullie hele fijne feestdagen wens, fijne kerst. Geniet ervan, het is anders dan andere jaren, dat besef ik me. dat is natuurlijk zelf ook zo gek zijn als je dat niet beseft. Um, ga verder niet in over de richtlijnen van het RVM. Uh, alleen hou je eraan. En uh, ja, let op jezelf met kerst, maar vooral ook op anderen. Veel van mijn kijkers zullen denk ik wat jonger zijn dan ik zelf. Ik ben zelf 21, nou ik denk dat de gemiddelde... Misschien nu wel eens sommige van mijn kijkers... Uh, Totdat de, de regels niet voor hen hoeven te gelden want ik geloof dat het vanaf 13 jaar of ouder is. Uh, maar denk toch aan anderen dan wel je opa en oma die met komen of jouw buren of noem maar op. Dus uh, blijf vooral veilig, want ik wil niet hebben dat ik mijn abonnees verlies. Nee, naja, dit is natuurlijk een, een flauw donker grapje, maar uh, nee daar komt er wel op neer. Uh, denk goed aan iedereen en allemaal. En vandaag gaat Wim met een mondkapje trouwens. Helemaal vergeet die gek. Ja, mondkapje. De politie moet mondkapjes dragen. Um, dus die heb ik nu op. Die is gemaakt ook door uh, Heumots, Chesley. En die gaat binnenkort ook wel in de webshop te krijgen zijn. Maar hij zei test hem even, dan mag je me daarna gelijk houden. Nou dat hoef je mij geen twee keer te zeggen. Ja, ik vind dat wel heel, ja ik vind wel wat hebben. Je, het went hè, een mondkapje. mondkapje went echt uh, in deze tijd. En daarbij heb ik ook nog een, um, een sjaal. En Die zie je wat minder goed. Maar die wordt ook gebruikt, vooral de motoragenten. Maar je ziet ook wel een soort motorlabagenten hem gebruiken. En die is ook tot boven de neus. En daar staat ook politie op, maar niet zo opvallend uh, misschien. Maar die is dus ook wel vet. Maar dat is nu gewoon met het mondkapje. Rodby, kerstmensen op. Niet te veel bekeuringen schrijven. Tenzij het boefjes zijn die mij uitschelden ofzo. zo. Voor nu zou ik zeggen, ik uh, in een mini uh, Vito. Gaan we mee starten. Daarna de A-klasse. En als... Nee, Vito Audi A-klasse. Dat gaat een volgorde worden, tot zo. Nou, we zijn een tijdje bezig nu. aan het we krijgen met onze eerste melding. Van een autotiefstal. Uh, het zou een ice white nog wat zijn. Is hier links gestolen ergens. Ah, dat is er meer. Oh, die is heel snel weg. Oeh, dat is zonde wij het draaien. Zeg de volging, de voertuig. De Assistance needed on um, Palomino Avenue. Copy that. We're moving right now. Dispatch, we have the suspect in sight. Ah, jongen. Er zijn gelijk aan. Ja, hij gaat toch wel rijden. Toch op onze eigen veiligheid letten natuurlijk. De is daar uitgestapt, die is mogelijk verongelukt of die staat bij een ander incident. We gaan het nu zien gezien uh, we daar langskomen. Uh, het is een toeran echt finaal kapot hebben gereden tegen een paal. zet uw voertuig op de stad. te pranken. basis. Het draait nu helemaal door. We moeten ons nu gaan afvragen moeten we doorgaan. Maar ik denk, zowel ik als een agent in het echt wilde het inderdaad uit de proef echt wel vangen. Het is rustig op de weg in dat opzicht. De richtlijnen die worden natuurlijk even aan de laas gelapt, dat snap je ook wel. We gaan niet met 20 km per uur een verkeerslicht naderen, etc. En nu wordt een persoon vol aangereden, leek met opzet. En wij crashen ook nog. die gaan we pakken. Ik weet niet in hoeverre jullie mijn stuur horen draaien van links naar rechts en maar dat is echt heftig. Dat is ook altijd zo'n K.U.T. Dat hij dan gaat inzoomen op de verdachte. Ik doe me even eenheid erbij. Ik zou nu dus zo meteen uitleggen waarom ik dat niet zoveel doe. Assistance required on Palomino Avenue. Ik zie de perp. We're in pursuit. De suspect is crashed. We hebben er nu wel een Audi achteraan, die ook voor onder De zwarte rook van het voertuig kan niet meer lang duren nu. Je wordt er wel druk hoor maar We kunnen wel stellen dat deze verdachte er letterlijk alles aan doet om aan ons te voorkomen, ontkomen Zelfs omstanders aanrijdt Als we hem dadelijk zover hebben dat hij stilstaat gaat het vuurwapen er ook gewoon op Iedereen rampt hij. -ie. Tegen te houden. Nee, dat gaat hij ook niet doen. De oude is ook al wel afgehaakt. Ik hoor hem nog. Wat daar is hij weer. het agressieve nu hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat is weer gerand zo te zien. Er <laughs> zitten meerdere personen in, zie ik nu pas. Uitstappen allemaal. Police, suspect armpunt. Uitstappen. Handen omhoog! Police, stop whatever the hell you're doing. You little dick. Op knieën. Geen persoon meer in het voertuig. Ik ga naderen bijrijder, graag bestuurder in het oog houden. En denk aan de vuurlijnen collega's. Dat is mijn achtervolging wel. Um, ja, de reden dat ik niet, niet zoveel collega's op aanvraag tijdens de achtervolging uh, is omdat er natuurlijk, hè, die komen van alle kanten, die rijden me niet alleen in de weg, maar die rijden ook tegen alles en iedereen aan. Als ik achter hun rijd dan uh, gaan ze afremmen voor mij. Uh, en natuurlijk crashgevoeligheid. Ik weet dat ik bijvoorbeeld de Zulu zou oproepen. Nu met dit weer mag een Zulu helemaal niet vliegen geloof ik. Mistig een beetje. Uh, dan crash mijn game binnen no time. En wat je dan dus krijgt is dat je dan een heel achtervolging de helft van de video al een achtervolging kwijt bent en dan kun je hem niet afmaken. Ik dacht voor nu even, we houden hem zelf redelijk goed bij. Uh, dus uh, we laten het even voor wat het is, we hebben er uiteindelijk dus één Turan en een A6 uh, erbij geroepen. En dat is goed gegaan. Lukt het een beetje met je bumper kleven of hoe zit dat? Uh, moesten je nog eens zeggen? Ja, mondkapje. Dat um, is natuurlijk leuk. Om dat ook wel een game te hebben. Het, het hoort er inmiddels bij. Wat ik wel niet ga doen. Uh, of dus. Hey, dat is prostitutie Dat mag niet hè vriend. Of prostitutie. Uh, dat is die rode auto. Die willen daar een... Uh... Waar komen ze naar mij toe? Nee toch? Het is simpel als ik hier een etenraadje gewoon kan pakken, uh, dan do doen we het. It, yeah. Is gewoon niet toegestaan. Ga daar die dames even uh, aanspreken. maar ah, dat was sowieso een melding. dag hey, dames. Ja, want wim, politie. Uh, Waar well, ik maak eerst mijn verhaal, trouwens even af. Wat uh, was er weer? Um, achtervolging. Ik een, ja, mondkapje. Ja, ik ga hem wel gebruiken, want het hoort erbij, het is leuk. Maar ik ga niet iedereen die naast elkaar loopt of grote groepen mensen die bij elkaar pakken, um, aanspreken en bekeuren. Ik kan het wel. Als jullie nu massaal zeggen, jawel, moet je wel doen, dan ga ik daar extra op letten. Maar voor nu is mijn doel alleen om te zorgen, uh, of om het alleen te dragen, maar niet om er ook echt op de hand te handhaven. Wat ik wel even ga doen, is gewoon deze mevrouw even aanspreken. Ik wil graag een tijdsbewijs even zien. Naar mijn idee bent hier aan het, uh, hoe noemen we prostitueren. En dat is niet toegestaan. Ik ga je auto voor collega's. Oké, okay. ik ga je dan ook vragen hier het gebied te verlaten. All right, ik heb hem hier beter daad kunnen zien. Wow, hold on. Dat is voor u tekenen van drugsgebruik Oké, okay, die is uh, suspended, nou weet je wat dan maar he Maar nee, in ieder geval niet uh, een groot probleem van maken disturbance in Grande Sonora Desert. Citizens report. Rijd alsjeblieft, Prio 1. Mugging, that is... Oh, I don't know. Straathoof, I believe. Oh, it's snelweg now. Needed on Olympic freeway. Politie, laat de wapen vallen! LSPD, really Copy that. We're in the vicinity! Laat vallen dat wapen! Police. Staan blijven! Stoppen nu! SC schoot gelost op de verdachte! Verdachte rent er vandoor! Richting snelweg, nee. Ik kan hem hier niet volgen, dat is, ja. Nee, dat gaat niet worden. Backup required on um, Del Perro freeway. Copy that dispatch. We'll find those animals. Stoppen nu, je hebt de vuurwapen. Dus ik zou geen rare dingen doen. Oké, okay, ben aangehouden. Als je bezit, uh, overval, noem op. Ik ga naar en dan ga ik naar het bureau. Oké, een ander wat niet de stoepjes, had hij bij. Zo, daar zijn we dan. Met teamverkeer vandaag, oftewel de Audi. Ditmaal niet met de nieuwe striping, weer eens de oude striping. Ik vind dat toch ook wel vet. Uh, ALPR staat aan en dat hoor je ook. Dat zijn de piepjes. Uh, hij scant eigenlijk elk kenteken wat langs rijdt voor me staat, achter me staat misschien zelfs. En uh, daarbij uh, worden bijzonderheden opgepakt en ik ga je nu vertellen, het kan zomaar gebeuren dat dadelijk een piepje ontstaat van hey dat voertuig, die persoon wordt gezocht. Huntley, nou, dat is achter mij. En dat wil ik zeggen, no insurance, oké. Okay. Kenteken 66, dat is deze. Black, yeah. nou jij uit de rood hè, kameraad. En wat ik dus wilde zeggen is dat je gegarandeerd nog een uh, moment gaat meemaken bij met dat ik uh, het voertuig aan de kant wil zetten maar niemand weet welke het is en hem ook niet meer vindt even. We controleren het even goed na nou, we hebben de ALPR hebben we gekregen ALPR staat voor Automatic License Plate Recognition. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 6, 6, Whisky, Tango, Oscar 9, 2, 8. In traffic violation. En we hebben nu in het mailschip nagekeken. Dat is mobiel en.. Mo mobiel op straat of zo. Oké, nou allemaal aan het doen. Keuzes, keuzes, keuzes, keuzes, keuzes. We gaan naar die rode, die wordt gezocht. Dat vind ik iets spannender. Nou, even, eerst even het kenteken rustig nakijken. Dat gaat het natuurlijk professioneel, dat mogen jullie ook wel hopelijk smappen. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 2, 2, golf. Charlie, 6, 4, 3. We have medical aid requested on uh, Magellan Avenue. Mm -hmm. There are plug-ins, etc. that can see where they nou gezocht wordt. I just keep my eyes open. One person in the voertuig. Good morning, shuttle, sir. Hey. For yeah, me, a drive-by-step. A... It's not the same oh. in the aircraft. Go over. Oh, Oké okay, meneer. Um, u mag even uitstappen. LSPD! Don't make me shoot you Uitstappen zeg ik. Uitstappen zeg ik. Staan blijven meewerken. Ik ben er heel simpel in hè. Ik ben je bent aangehouden, je mag je ronddraaien, je gaat meewerken, anders zal er geweld gebruikt worden. Oké, okay, ik ben aangehouden omdat je nog werd gezocht door ons, ik ga je meenemen. Uh, Even de stoep op. Ga je daar faleren en dan ga je naar het politiebureau met mij of mijn collega's. Heb je gezien dat het niet met mij zal gebeuren, zal het dus met mijn collega's gaan gebeuren. Die vragen was aan. Dat dus zie ik. Faleren. Haal de vuurwapen bij en drugs. Oké. Okay. Goed, dan ben je bij deze ook nog aangehouden voor het in bezit zijn van verboden middelen en mogelijk dealen daarvan en uh, verboden wapenbezit. bezit. wordt ook in beslag genomen. Ik kan hier blijven staan. Ga verder onderzoeken op drugs, etc. En die zien we weer terug. Een keer terugkomen. Zond uit. Gaan we even kijken of we de snelweg nog op kunnen. Zodat we alleen maar zaken hier uh, in dit gebied gaan krijgen. We een meting starten op de Audi. En blijkbaar ging er blijkbaar geen achtervolging uh, langs ons. Die heb ik gemist. Uh, dat kon ik zo doen. De Audi rijdt heel uh, sportief, etc. Even kijken of we hem mee te kunnen doen. een uh, tijdje achter hem rijden met een uh, bepaalde snelheid. Waarvan ik kan constateren dat het te hard is. RS7 zo te zien, ik ga dus even kijken of er een... Uh, weet op zijn naam staat? RS5, RS7... Maar het... Uh, ik ga het volgende kenteken voor je nadrukken. 6, 3, Yankee, Golf, Juliet. 6, 5, 0. traffic violation. Proceed with caution. En hier een stopstreep hier. 38 maals per hour Dat is de max dat je ineens een in achtervolging van een andere RS7 en daar kan ik bij bevestigen dat die wel snel gaat. Raadreis zo. De toestemming van het dossier om het voertuig te rammen indien dit nodig is. Oftewel pitten Maar Met deze snelheden gaan we dat niet doen. Ofwel. Nou, zoals de tekst al. Oh zo, even ja, van de rechts zoals de tekst al benoemde. Um, had ik uh, de camera leeg? Nee uh, gekke gij natuurlijk, mijn game die crashte. Uh, een rode... Ja, wat zijn er meer? Dan? Zo. Kenteken 20JB dan hebben we deze hier. Die wordt gezocht. Nee, mijn game crash uh, tijdens achtervolging. Dat is natuurlijk super jammer. Uh, maar dat is geen probleem, dan gaan we gewoon hier verder. Wat denk jij? Ja eigenlijk wat denk ik. Ik uh, mag niet zomaar naar rechts. Daar gebeurt ook iets. Uh, ik ga hem laten volgen naar het tankstation. Ik weet dat daar achter een tankstation is, dat is iets veiliger dan.. Uh... Stop nou eens met die blauwe auto van je. Ja? Oh my god die blauwe auto hè. is iets veiliger om daar, uh, ja, ik wil zeggen om te gaan schieten, dat is hier nou ook weer niet, maar nou, laten we vanuit gaan dat we niet gaan schieten. En dan kunnen we hier wel veilig uh, aanhouden, als het de persoon uiteraard is die we zoeken. Wat ik eerst ga doen is even het kenteken controleren, of het inderdaad ook zo in het Meijer systeem staat. graad Dal, dat is de persoon die we zoeken. Uh, want naar mijn weten is het MEOS leidend. Uh, ANPR uh, kan niet altijd helemaal up-to-date zijn en het MEOS dat is echt het systeem waar als het daarin staat klopt het. Voor zover ik weet. Goedendag. Hey. Ik ga graag even het uh, rijbewijs of in ieder geval identiteitsbewijs van u wel. Ja dat komt overeen. Controleren naam ook even het systeem. Of dat klopt, ja, zij wordt inderdaad gezocht. Mevrouw, ik ga even vragen om uit het voertuig te stappen. Ik wil voor de bijrijder blijven zitten, ik wil geen rare dingen zien. Oh, sorry, dat was mijn fout. Okay. Mevrouw, het volgende: u wordt nog gezocht door ons. Ik kan u op dit moment niet zeggen waarvoor. Wat ik wel weet is dat ik ben aangehouden. Het taalgebruik wat Wim hier toont, dat, is, uh, dat kies ik niet. Uh, dat is uiteraard uh, niet helemaal netjes. Ja, wat we gaan doen, ik moet u toch even snel verjeren al dingen die u bij heeft dan voornamelijk te tassen, of dingen die u niet bij mag hebben. Uh, ik weet ze dat een vrouwelijke collega dat doet, die is op dit moment, alleen niet in de buurt. Ze heeft uh, autosleutels, logisch, en een pen bij zich. Dat is allemaal legaal, mag ze uiteraard niet mee de cel innemen, want kan zichzelf mee verwonden mocht ze dat willen. Maar in ieder geval een uh, eenheid laten komen. Assistance required. Wat ik nu ga doen, is de beste heren even controleren. Heeft u een rijbewijs dan mag ik die dan wil ik die graag even zien. Oké. Okay. Dan mag u uw weg in ieder geval vervolgen uh, met dit voertuig. Hou er wel rekenen mee dat uh, Ja, heel even denken of het mag.. Ja, hij mag met dit voertuig zijn weg vervolgen. Oh damn! Uh, als mevrouw daar akkoord voor geeft hij gaat tegen dat tankstation knallen, ik weet het zeker. Of tegen mijn Audi, dat kan ook. Ja kun je rijden of er zit dat uh, kameraad? Ik ga die transport eenheid ook even... vrouw mee. Nu wel met een mooie Audi natuurlijk. Uh, even kijken hier op die parkeerplaats wat daar allemaal los is. De rijder lijkt het er van door te gaan voor ons. Rechtsvrij, linksvrij. Groot geconstateerd, tweemaal groot geconstateerd. Alle reden hebben stopteken Ik Krijg geen ANPR-hit naar voren. Hij zet nu pas zijn helm op. Ik had dat bijna niet gezien. goedag hallo mijn Hi. aapjes helm voor mijn rijwijs meneer reden van de staanhouding spreekt voor zich denk ik het niet dragen van een helm meerdere malen te rood rijden te hard rijden waarvoor ik niet heb kunnen meten dus daar kan ik ook geen bekeuring voor uitschrijven uh, waar was je helm allereerst de lovely weather het is ijskoud geloof ik kamerad um, en dan met uh, met dit rijgedrag uh, door de sneeuw dat kan natuurlijk echt niet voor mijn meerdere bekeuring krijgen en ik ga hem aanmelden voor een e M.G. Educatief maatregel, gedrag Gewoon omdat het kan dames en heren We zijn vandaag van uh, team verkeer uh, Landelijke eenheid En die geven voor alles een bekeuring Voor zover ik weet Rood licht, ook al zei ik dat we geen bekeuring gingen schrijven Maar ik gun het hem gewoon een beetje um, Rood licht en Geen helm en dat zijn Oh dat vallen mij 200 dollar Zou ik zo vertekenen? Dat je in Nederland voor het rode licht al 340 euro kwijt bent Maar dat weet ik niet zeker Laat hem me niet meer zien hè. Fijne kerst. Volgens in de INS was je bericht voor alle wagens. Officers report a domestic disturbance at 3. Alter 3. Units respond code 3. Hoe praat ik nou? Ik praat met dat groene stipje heel ver hier weg. Uh, we gaan even naar een. Uh... ...situatie Waar iemand... Uh, dat was een gestolen voertuig. Maar we hebben nu ook even... ...die z 2 We rijden voor mij op een... Uh, One, Lincoln 18. Response 3. rijden voor mij op een vermoeden van een... Uh, met lab. En dat is met vitamine geloof ik. En dat is weer MDMA. Ik weet het eigenlijk niet. Dat, dat ze denken dat hij in het in de parkeerplaats staat dit is echt shit. de beste parkeerplaats ooit je moet wel uitrijden via een slagboom, maar je hoeft niet te betalen voor een ah, ze gaan er al vandoor, dan... oh, ja, tuurlijk oh my god, leer rijden Wim Wacht. zijn één erbij Assistance required on um, North Rockford Drive. Roger that, we're on our way. Herb, located in pursuit. Stop, live it. Fuel up, fuel up, so service fuel up. Gaan we uiteraard dodelijk vuur op toepassen. Is die andere nou gewoon naar beneden gesprongen? Nog eens een trap. Staan blijven. Een persoon gaat er nog steeds de voet vandoor met de eenheid die kan op. Hij heeft een voertuig gepakt. Hij heeft een voertuig gepakt. Oké, okay, die zijn me kwijt. denk dat mijn collega's achteraan kunnen gaan, maar die snappen het geloof ik ook niet helemaal. We is location? Over! Kunnen kijken of de Zulu. Uh, Helikopter, backup needed, on uh, a drive. Nou. Ik denk dat, dat lab is. We hadden we misschien nog niet achter moeten laten. Oké, okay, jullie, ik wijs met mijn vinger naar deze Audi, nemen di oh. dit allemaal op jullie, en wij gaan even kijken of we die boef nog kunnen pakken. Laat zien hier zo, ja, daar gaan we hem natuurlijk treffen. Ik weet niet of er een Zoom in de lucht hangt, Nou nee, hij is ontsnapt. Oké, okay, nou dat uh, die melding is opgelost. Wie gaat er nou weer vandoor? Waarom gaat iedereen er altijd vandoor voor ons? Al van feit mij onbekend. Zegt de volging voertuig die blijkt bij de een van ons Assistance werd gezocht. Required on um, San Andreas Avenue. Picture thirteen currently heading to the location. Staan blijven! Ik ga wat proberen. Ik weet niet of het me lukt. Nee! Wat doe jij? Ik heb toch die knop ingesteld? Ik heb zo'n knop om te tackelen, maar. We zijn achtervolging. Te voet! Staan blijven, Wim is sneller. Staan blijven, kom op, ik heb je te pakken. Nee dat werkt niet. Ja, geef maar op vriend. Kom, uitsappen. Uh, uitsappen zeg Stop, Stop, Stop yeah. whatever the hell you're doing! Ik weet niet waarom er een zaklam op dit wapen zit. Maar dat heeft de politie in het echt natuurlijk niet echt like niet. No nee. You ain't never getting out of prison Ah oh, si sí. Quien tenor sexo con me last tarde? Well, what are you saying, mevrouw? Listen, you have been held for Negere Stop Take Artikel 5 I'll get a dangerous drug number if you want to think about it That's Okay Attention all units Citizens report. Suspicious activity on uh, Bay City Avenue. Units respond code 2. Zo, we hebben de a klas op het bureau opgehaald, om het nogmaals gemaakt door Heumot te vinden op hun website. We rijden wel opvallend in een onopvallende wagen. Volg jij het nog? Ik wel in ieder geval. We gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Ik heb hem een iets ander kleurtje gegeven, puur omdat ik dit wel wat mooier vind dan dat zwarte. Maar zo heeft iedereen zijn smaak. Als jij hem er wilt maken, dan maak je hem lekker roos. Kijk, weet je daar, uh, daar uh, gaat. Daar ga ik in ieder geval niet in oordelen en hopelijk ook niemand. Want wat jij zelf wilt doen, dat moet jij zelf weten. Zo vind ik het. Uh, we gaan eens kijken of we een leuke meldingen kunnen krijgen. Achtervolging ga ik nu echt wel laten, tenzij bij een melding iemand er van doorgaat natuurlijk. Maar. Uh, en achtervolging die mij voorbij race. ja die ga ik toch even skippen vandaag of uh, vandaag moet je zeggen, nu um, en misschien gaan we met de a ook niet zo heel lang meer, maar de video is al redelijk lang we zitten nu al denk ik op 58, nee 48 minuten zoiets uh, plus minus, ik ben zeg maar elk stukje wat ik heb opgenomen meteen aan het editen en erachteraan aan het plakken zodat ik uh, weet op hoeveel tijd ik ongeveer zit het is vandaag de 23e, morgen is het kerstavond voor mij, gisteren voor jullie en uh, ik moet ook gewoon werken met kerst, dus ik heb echt alleen vandaag de 23e tot aan vanavond 6 uur of zo om uh, nog op te nemen. En ik moet nog de tweede kerstdag special opnemen. Al met al wat ik daarmee wil zeggen is, ik moet een beetje haast achter zitten en uh, tijd planning. Maar dat komt wel goed. Die knal trouwens de rood, die gaan we even controleren. Uh, officieel mag ik daar geen bekeuring voor geven, want bij ons was het groen. Maar ik kan niet weten wat zijn verkeerslicht zijn. Here stopbord hier. Hij ja, hier ook trouwens. Ik wil eerst even het kenteken. dat zo hè? die die plug-in van uh, ik ga nu het kenteken controleren. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 05 XC Delta Echo 539. No Ken 99. Oké, okay, drie bekeuren op zijn naam staan. Of haar. Catherine is daar een vrouw. Any available unit in the South Will Santos area? activity so, uh, um, Strawberry Avenue. Die hebben we tenslotte even Gaan even kijken of we over nog een straf of feit uh, constateren. Copy that, dispatch. Animals on the loose. Uh, is dit niet het geval, dan uh, laten we het ook lekker gaan. Ondertussen komen de meldingen wat binnen. Kan je een leuke melding nemen we die gewoon aan. Units reporting. We have an 11351 in Paleto Bay. Units respond. Code 3. Weet je geef eens wat leuke meldingen. Je kunt wel honderden uh, melding plugins erin pleuren, maar er komen eigenlijk altijd dezelfde. Ik heb zo'n idee dat bepaalde meldingen gewoon uh, overroelen. En tot daar niks aan te veranderen is. We hebben een possible 503-50. Uh, ja, ik Ja, ik Hij rijdt nog. Toch? Oh shit. Dat gaan we dus even niet doen hè. Uitstappen en staan blijven. Staan blijven, ik heb echt geen zin om te rennen kameraad. Ik ga niet weer helemaal terug terugrennen naar die auto. Kom op. Backup needed en downtown Vinewood. Ach, ren nou, waarom ren je niet zo snel? Je rent net zo snel Wim. Wim happy, happy, al bijna aan het doen. Ik, word... ah, ik heb hier zo geen zin in hè. Ik stop hier ook gewoon mee ik ga echt niet blijven rennen waarom nou, rent hij nou zo langzaam ik wil gewoon even door zeg maar door kunnen gaan ik, ik moet echt uh, nog heel veel doen en hij krijgt na elke melding verdachte rijdt in een auto ja dat kan wel zo zijn we <coughs> en um, Suspect on ik wil de de video niet uh, zo abrupt stoppen ofzo maar ik el met de Vito met de Audi met deze ben ik al per 20 minuten 10 keer gecrashed dus je bent gewoon een uur bezig met één video of één stukje dus ik, ik ben al vanaf 12 uur of zo bezig en dit is inmiddels al 4 uur dus ik heb er nauwelijks zin in dus ik ga nu ook gewoon door We've got a grand theft hey, auto, yeah. in, auto, auto progress. in downtown en dat helemaal is, uh, is in al allemaal liefde voor. in een auto voor dit spel niks aan ons. We moeten nog eens een tweede keer zo'n special opnemen en dit renderen. En een video van een uur of langer, zal wel langer worden, renderen dat uh, is niet op een uur gedaan. Het schoten. De zou ik toch even helpen. Ze nee. zijn nou al een Vito gestolen. Wat doe jij? Stop eens. Je kunt geen stelen, ja, dan doe je, je achterdeur anders open, ja. Je gaat geen taxi jatten. Ja, ga je maar aan, taxi. Heel goed, heel goed. Ik doe met je mee. Ja. <laughs> ik vind het ook, nogmaals, ik blijf het benoemen, maar ik vind het zo'n onzin dat je altijd maar met je vuurwapenbiel moet richten en anders stoppen ze niet. Je kunt niet gewoon op een knop duwen en zeggen, hé, hey, staan blijven. Je moet altijd met een wapen op ze richten en dan nog blijven ze rennen. We possible Even kijken bij een uh, beveiliger die assistentie vraagt. Ik weet niet of het een BOA is. Units respond code 2 Dat kan het namelijk wel zijn Omdat ik het uh, de pet security guard waarschijnlijk een, een handhavingsuniform heb uh, gegeven Maar daar weet ik niet zeker meer. Het is in bij het ziekenhuis Tomorrow is your day Attention all units, officers arrived on scene There was more time in the day. God, Hello. Whatever. He said I'm so pissed at this person at this moment. What? What? Every What? is What? blessing. What? What? What? What? staat ze hier nou gewoon mensen tegen te houden die naar binnen willen ofzo? ik snap het eigenlijk niet eerlijk gezegd Hallo mevrouw dat is zo oneerlijk zeg ze ik werk hard oké okay, dus uh, ze, ze is zonder zich af te melden vertrokken van haar werk en uh, nu uh, is ze op staande ontslagen en ze wil uh, weer terug naar binnen maar de, hij uh, Zegt van nee dat mag niet. Nou, u mag dus blijkbaar van deze beste heer het terrein niet meer, of het, het ziekenhuis niet meer in. Um, als u dat eens ontzegd dan mag een beveiliger van dat desbetreffende gebouw dat geloof ik doen. Uh, dus dan ga ik ook vragen of u dat wil doen en dan zou ik telefonisch contact even opnemen met de baas. en uh, Om het uh, op een. Tijdens hebt tot iedereen misschien wat meer gekalmeerd is dus nog even verder. Ja, dit is maar Daar hebben we niks aan. Doe er iets aan. Het verlaat het gebied even. Ja, jawel, ik ga het gebied verlaten. Ik vorder bij deze. Misschien ook twee keer vorderen. De derde keer is niet verplicht. Wow, hold up! Ja, nou, ik ga het gebied verlaten. Ik geef hem nog een kans. All right. Off you go. Crap. Ik ben niet meer aan te houden. Iedereen blij, jij blij, ik blij. wat ik zeggen. Oké. Okay. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens? De bericht voor ik weet helemaal alle niet of dit de kleuren zich net op, of niet, maar... Nogmaals, zo vaak gecrashed, zo vaak opnieuw opgestart, tot het het ook allemaal niet meer weet met die kleuren en zo. Of het is nu zichtbaar, zichtbaar, doordat het licht is. Zo, ik voor mij, hij heeft een lekkere kerstborrel gedronken want die slingerde wel. Dus gaan we hem aan de kant zetten mogelijk. Uh, heb je dus iets genuttigd. Laat hem hier wel even blazen. What the fuck, man? <hums> Hallo. Hey. maar uitweiden mijn neer wel uh, 2001 dat is maakt hem 20 Ja, die is ingevoerd dus je mag zo niet rijden met het uh... Uh, even kijken heeft je heb je iets gedronken alleen eentje je bent een begin bestuurder dus eentje kan al te veel zijn drugs genomen Ik Hoef dan niet op te antwoorden Vo De een telefoon hebben gezien je... nou, nou, mijn informatie is niet ik ga je laten blazen en dan ook een drugstest afnemen dat is niet te veel, maar <coughs> dit systeem houdt natuurlijk geen rekening meer met beginnende bestuurders dat is negatief um, dus je krijgt voor mij een bekeuring voor uh, ja, alleen die eigenlijk nou, dat zijn ze meteen zes punten op je rijbewijs, dus dat is niet niks. Als je maar ondertussen we uitstappen, want je mag natuurlijk niet verder houden. Nee. Dat dacht ik toch? Mag je weg vervolgen? Nee niet. Wat zeg ik nou? fuck hij shit je een smal Een paar klappen verkoop gek. Een officer in need of assistance for a stolen police vehicle. Rijdt alstublieft prio 1. want we uh, wat overlast zijn aan het veroorzaken. Namelijk recht voor ons. Openbaar dronkenschap. hallo Hallo. Wow, hold up. Gaat het wel goed met u? Thanks. Dank u wel. Oh, de te diep in de glaasje gekeken. Dan zijn we misschien al naar even met een taxi naar huis gaan. Ik ga hem even bellen en dan hebben uh... we oh, dat ook weer geregeld. Daar komt hij al. Ik heb nu geen zin om na te kijken of het alcohol, drugs of iets anders is. Want wat, je, wat mogelijk is, is als je nu daar haar een blaas is laat afnemen. Tot die negatief is, een drugstest, dan is hij ook negatief, ja dan is er natuurlijk iets goed mis met haar. Kan er dus nog drugs zijn die niet wordt uh, opgevangen door de ja, ja, test? Dan moet je een taxi. dan is rennen weer goed. Het kan natuurlijk ook ziek, tot ze gewoon al wel is. Volgt hier een eerste een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. A civilian requiring assistance. Phenomenic effect. Dames, dames, dames, stop eens even heel snel. Even uit elkaar. Nee, ik wil niet mee vechten. Dus. Oh die. Stoppen nou. Nee, mijn kerstmut. Dames, stoppen. Nee. hoe gaan we dit oplossen. Wapenstokkie. Hold Stoppen. Auw. <laughs> dames, nu is het klaar. Ik een pushover, ah, ask my Attention, this is dispatch Oké okay. Er zijn geen eenheden meer nodig Zou je even slapen? Ja meneer, zo gaat dat hè? Ja, opgelost hoor Prima Voor de morgen wel wakker 8 van vandaag. 1 1 1 1201 1 1 1, Lincoln, 18. We have a traffic alert for an attack on a motor vehicle. En dat gaan wij ook, want hij rijdt daar. 1201, dat is 12 dat 1, Lincoln, 18. De dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Denk om uw eigen veiligheid. het grijze voertuig links voor ons, die uh, heeft dus uh, via de ANPR-camera's, uh, uh, staat hij in het systeem voor uh, gezocht, zeg maar, en hij zou betrokken zijn bij een uh, verkeersruzie die wat uit de hand is gelopen in de vorm van geweld. Assistance needed on um, Eastbourne way. stoppen stop police. charlie 4 roger that we we'll look for oh, those maggots ja, ik wil geen rare dingen zien oh, oh, stoppen stoppen mes Staan blijven you? Huh? Uh, eenmaal schoten gelos op de bijrijder uh, de bestuurster uh, wordt op dit moment ook in de boeien geslagen. Of ja, zo goed als in de boeien geslagen. Die uh, hadden mes en die wilde mij aanvallen. Zo. Fouilleren. Pepperspray natuurlijk. U kunt uw weg vervolgen. Voor. Oh. Er zijn geen eenheden meer nodig. Zelfs ik heb geen pepperspray. Maar officieel on, niet, um, beide in één voertuig maar dat is wel way. <coughs> Wat ik ga doen, ik ga jullie bedanken. Ik hoop dat jullie uh, ja, dit gewoon waarschijnlijk kijken op uh, kerst, eerste kerst al in de ochtend, want ik zet hem denk ik om tien uur online. Um, en dus hebben jullie vandaag nog heel de dag de tijd om te genieten van de kerst. Uh, en uit te kijken naar de video van morgen, als ik die ga kunnen maken. Want ik ga nu even niks beloven. Maar ik ga mijn best doen, maar ik heb echt geen zin meer om een lange video te moeten maken waar ik onder 5 minuten crash en opstart. En dat kost allemaal bij elkaar weer snel 10 minuten. Dus uh, deze uh, komt gegarandeerd online, die hebben jullie dus nu ook al gezien. Is ook heel dom dat ik zeg, die komt wel online, want hij staat lang online. Uh, morgen ga ik meer dan mijn best voor doen. Maar uh, als ik uh, zover ben dat ik mijn beeldscherm, mijn computer en alles kapot wil slaan, dan ga ik uiteraard uh, niet uh, daarmee door. Voor nu ga ik ervoor zorgen dat je het helemaal goed Geniet van vanavond, doe rustig aan, doe voorzichtig, blijf veilig en tot morgen.